Waar wij zelf bij LinkedIn ook naar kijken, is mensen die een growth mindset uh, hebben. Ja. Uh, en waarom is die growth mindset zo belangrijk? Voor mij is de kern van het hebben van een growth mindset, is um, uh, niet dat kan niet of ik kan dat niet. Maar het woordje nog hoort daarbij. Dat kan ik nog niet of ik, ja. hè, dat kan de organisatie nog niet. Dus ja. instelling is uh, heel belangrijk. Hallo, ik ben Louise Doorn. Founder en CEO van Hello Maas, marketing as a service. Welkom bij deze Hello Masters podcast, powered by Hello Maas en Frank Watching. Deze week deel 2 met Marcel Molenaar, de LinkedIn-baas van Nederland. In het tweede deel praten we over de toekomst van het agency-model, CMO's en Marcel's visie op het hybride werken. Heb je deel 1 nog niet geluisterd? Marcel deelt alle ins en outs over LinkedIn. Veel luisterplezier. Hey, ik wil eventjes even een, een, een zijsprong maken naar het agency-model. Nou, we hadden het net al eventjes over he, dat de marketing super snel veranderd is. Uh, maar eigenlijk de manier waarop, nou ja, vooral in het verleden, het agency-model heel goed werkte: met grote campagnes, waar uh, ja, grote budgetten zijn, met lange doorlooptijden... Ja, die wereld is natuurlijk enorm veranderd. Het is uh, snackable content, uh, om maar even een, een beetje een rare term te gebruiken, uh, is natuurlijk uh, heel erg belangrijk. Uh, het is always on, het is interactief. Uh, en je ziet dat uh, ja, het agency model daardoor best wel onder druk staat. En sommigen zeggen zelfs dat uh, het agency model uh, ja, niet meer past of dood is. Wat is een beetje jouw mening daarover? Als je ook kijkt met wie jullie business doen. He, zijn het veel meer brand direct of, of hebben de agencies er nog een rol in? Of zit je juist zelfs misschien wel meer in, in management consulting firms? Nou, kijk, ik geloof absoluut, absoluut in het, in het agency-model. Dus wij werken vaak in de driehoek tussen, zeg maar, ons platform, agency en de klant. Ik denk wat de grote uitdaging is, en dan gebruik ik weer even een analogie, en dat is de analogie van het orkest. Als je 20 jaar terug gaat, en misschien 25 jaar terug, dan zag je eigenlijk dat de rol die de wat meer traditionele agencies innamen, die zeiden... Wij, uh, wij, wij zijn uh, uh, zeg maar de, de dirigent, maar ook degene die de instrumenten bespelen. En dat was eigenlijk heel goed te doen. Want okay. in zo'n uh, orkest, dat was een jazzorkest met misschien vijf, zes muzikanten. En de agency was uh, perfect geëquipeerd om eigenlijk zowel de drums als de gitaar... als de trompet, et cetera, et cetera, te bespelen. En, en uh, de klanten zeiden eigenlijk, ja, daar hebben we eigenlijk niet zoveel verstand van. Nou, weet je wat? Uh, dit is wat we willen, vooral meer klanten, meer omzet, et cetera. Uh, uh, zetten jullie dat op papier en, en maak dat muziekstuk, uh, et cetera, et cetera. Nou, wat je nu ziet is eigenlijk dat uh, onder invloed zeg maar, van uh, het toenemen van uh, de mogelijkheden en dus de vergroting van het uh, orkest, uh, eigenlijk de regierol uh, de allerbelangrijkste uh, zou moeten zijn voor uh, agencies. En, en daar zie je toch wel uh, een klein beetje een, een soort splitsing. Je ziet de uh, bureaus die uh, eigenlijk uh, proberen en misschien nog wel tot op de dag van vandaag proberen om ieder orkestlid wat erbij komt zelf ook vooral uh, zeg maar volledig te masteren, zou ik maar even zeggen. In plaats van heel duidelijk die regierol te pakken en te zeggen van luister, er zijn heel veel instrumenten, hè, maar dat maakt niet de symfonie. De symfonie wordt gemaakt door de dirigent. De dirigent die dat uh, uh, afhankelijk van jouw wensen op papier zit. En ook dat allemaal orkestreert. Um, en dat is eigenlijk wat er, wat er, wat er is gebeurd bij de, bij de agencies. Is dat als je ziet waar klanten behoefte aan hebben. Is die hebben tegenwoordig best veel kennis van. En best veel is misschien een understatement. Maar die weten heel ja. goed hoe, hoe ja. ze hun marketing moeten bedrijven. Wat hun doelstellingen ja. zijn. Wie hun klanten zijn. Nou, etcetera, et cetera. Maar wat ze zoeken is een, uh, een sparringpartner, iemand waarmee ze op niveau kunnen praten over de doelstellingen die ze hebben en hoe ja. die zo goed mogelijk te vertalen zijn naar, dus naar die orchestratiefunctie. Ja. En dat betekent automatisch, dat als er, nou we, komen, we hadden het er net al over, is er dan uh, een, een, een nieuwe tool of is er een nieuwe techniek, et cetera, et cetera, dat die klant erop kan vertrouwen. Uh, uh, zeg maar dat dat wel of niet onderdeel is van die oplossing. Hè? Want dat zijn in feite uiteindelijk de knoppen. Maar dat, ja. dat de agency precies weet, hè, maatwerk, wat heeft die klant in deze situatie uh, nodig? En ook in welke fase zit ik als bedrijf en wat heb ik nodig? Ja, He, maar bijvoorbeeld... is dat überhaupt al mogelijk? Want wat ik zie in, ook binnen Hello Masters is dat je, hè, bijvoorbeeld laatst wel de CMO van bol.com of uh, ook iemand die uh, Head of Studios bij Albert Heijn... En die kiezen er allemaal voor. En ik heb echt veel uh, CMO's die ervoor zeggen: joh, wij, wij zijn echt flink uh, geïnvesteerd ook in het kader van digitale transformatie. Om uh, toch echt flink te inhouden. Juist om die strategische functie neer te zetten. Uh, en dat je ziet dat uh, het punt wat jij net heel terecht aanbrengt: van ja, de rol van agencies is inderdaad die spanningspartner te zijn. Maar omdat dat landschap zo uh, verbreed is en ook zo snel evolueert. Ja, kan je dan eigenlijk wel. Dan ga je eigenlijk meer op zoek naar skills. En mensen die bepaald soort dingen heel goed kunnen. Dat zie je ook wel terug in het agency-model. Dat het nu steeds meer versplinterd is in, in, in specialisten-agencies. Dus iemand die kan bijvoorbeeld. Die weet alles van. Nou, bijvoorbeeld social media. Of misschien daarbinnen nog wel alles van LinkedIn. Uh, maar dat het eigenlijk bijna niet meer mogelijk is om, om in zo'n soort van full service model uh, te werken. Wat natuurlijk wel 10, 20 jaar geleden uh, de. de, de uh, het, was. Dus het is best wel een interessante verandering. En je ziet uiteindelijk ook. Uh, wat mij wel opvalt is dat ook, zeg maar, je had het net over tenure van CMO's, maar je hebt ook wel dat je ziet dat de tenure van mensen die bij agencies werken ook steeds korter wordt, hè? dat dat ook steeds uh, evalueert. Ja. Uh, dus, um, en dan als je dat ook weer ziet met de hele snelle groei van het freelancen, um, zie je dat bijvoorbeeld ook terug op het, op het LinkedIn platform. Dat, uh, hè, dat LinkedIn is natuurlijk altijd een beetje gestart, tenminste in mijn optiek, uh, als een platform wat heel erg gericht is op, uh, uh, nou ja, van ene baan naar de andere baan. Uh, maar je ziet dat toch ontzettend veel mensen, vooral uh, uh, in de jongere generatie... maar ook, ook wel echt in de veertig en de 50s, die zeggen van... joh, ik wil gewoon zelf bepalen voor wie ik werk, hoe ik werk en wanneer ik werk. Um, en vooral denk ik nu omdat we allemaal digitaal kunnen werken. Um, die er dan toch voor kiezen om ja, freelance of in ieder geval vanuit een eigen uh, bedrijf te gaan opereren. Um, zie je dan ook dat het LinkedIn-platform uh, zeg maar een beetje ook in de future of work uh, gaat, uh, gaat modelleren? Of zie je toch nog wel steeds van haar. er is ook wel heel veel behoefte om gewoon voor die vaste banen en, en, en daar zeg maar een voor te bieden. Nou, nee, nee hoor, ik denk, je hebt daar helemaal gelijk in, dus die trend zien wij ook. Hè. Dus we zien heel duidelijk, hè, er wordt altijd heel mooi gesproken over digital nomads. Hè. Dus dat zijn ja. die, eh, zeg maar, los van, van, van plaats en tijd kunnen werken en waarde kunnen toevoegen. Kijk, wat ik heel erg onderschrijf aan dat model, en dat, dat onderschrijft ook eigenlijk net een beetje mijn, mijn orkest analogie, eh, is dat op het moment dat je het nodig hebt... Dan moet die persoon daar zitten en op het moment dat je hem niet meer nodig hebt, dan hoeft hij daar niet te zitten. Dus dat kan ja. je me alles bij voorstellen. Maar je hebt wel een soort kernteam eh, zeg maar, van mensen die je nodig hebt in-house om ja. een aantal zaken te doen. Dus ik, dat onderschrijf ik helemaal. Overigens zie je dat ook de agencies dat model hebben geadopteerd. Met name uh, zeg maar de B2B or, of wat wij noemen wat meer de independent agencies. Die kijken ja. heel duidelijk per klus per klant. Wat is hier het meest optimale team? Dus dat, dat ja. onderschrijf ik helemaal. Ja. Uh, maar maar wat, ik wel, wat, ik, wat ik ook zie, is, om, uh, is dat klanten uh, heel erg behoefte hebben. En er, daarom zei ik dat net. Om te zeggen, oké, okay, ik weet dat er allerlei tools zijn, allerlei knoppen, ja, maar dat genereert ook allerlei data. Hè? Ja. En hoe maak ik nu, populair gezegd, chocola van al die verschillende datapunten, hè, ja. om die zeg maar te plotten op de strategie die ik had en wat kan ik daaruit lezen? En daarin ja. zoeken ze heel duidelijk iemand die dat bij elkaar uh, uh, uh, kan brengen. Ja, absoluut. En, en, en uh, als ik voor het LinkedIn-platform spreek, dan zie je heel duidelijk dat zeg maar, de, de, de, de data die wij genereren met ons platform. Ja. En de insights die we daar vandaan halen en presenteren binnen onze uh, marketing solutions dashboard. En ook soms custom maken. Dat, ja. zijn, nou, dat zijn nou precies uh, zeg maar de onderdelen die, uh, die door klanten heel erg uh, uh, gewaardeerd worden. Hè? Anders dan het feit van hè, waar zit die knop, uh, uh, uh, hoe zet ik dat aan, et cetera. Ook belangrijk. Ja. Maar het ja. gaat met name over, en ja, de rol van de CMO uh, als salesverantwoordelijk is, wat is de ROI daarvan, wat voegt dat toe, hè? En, en hoe kan ik dat aantonen? Dus daar zit met name, ook voor agencies denk ik, een hele uh, belangrijke rol, in, ja. om echt een beetje dat geweten te zijn uh, uh, van die klant op dat vlak. Ja, uh, precies. En, en ik en denk dat dat je, wat, je, wat je eerder ook al zei, dat, en dat vind ik zelf heel sterk van het LinkedIn-platform, vooral voor B2B-segmenten, uh, is dat je enerzijds natuurlijk... En de kwaliteit van überhaupt wat er gebeurt op het platform is heel hoog. Uh, daarnaast heb je eigenlijk ook een soort van hele journey uh, van een persoon. Niet alleen maar van wat, wat doen ze professioneel zeg maar, qua resume. Uh, maar juist ook van hoe interactief ben je. Vervolgens wat is de kwaliteit uh, van je netwerk. En, en wat is de kwaliteit van die engagement daarbovenop. En dat kan je natuurlijk heel mooi kan je dat volgen. Waardoor je ja, veel getar meer getarget ook die outreach kan gaan doen. Uh, waarbij veel minder dat spam uh, plaatsvindt. En je ook, vind ik, een heel mooi uh, samenhang kan doen tussen paid earned en owned media. Wat, wat, wat je nu ziet, waar Facebook best wel onder druk staat nu. Um, omdat je bijna eigenlijk door dat algoritme je uh, earned uh, of je owned media bijna niet meer zichtbaar is. Um, dus dat is wel een uh, vind, ik, vind ik zelf heel sterk, vooral voor b 2 b marketeers um, maar goed, hey, we zitten al een, een tijdje te praten. Um, ik denk dat wij nog wel zeker een half uur door kunnen praten. Maar ik wil ook nog even toe naar een paar, aantal essentiële vragen. En vooral, ja. ook, um, ja, je hebt natuurlijk zelf enorme rijke um, ja, ervaring in marketing en sales. En nu vanuit LinkedIn zie je natuurlijk ook heel veel data hoe andere marketing's uh, werken. Mm -hmm. um, als je zeg maar um, zelf een B2B marketing team zou bouwen, hè, want het is heel uh, actueel, uh, vooral met het insourcen, uh, met het always on uh, marketing, uh, met het feit dat je toch best wel hele specifieke kennis moet hebben die heel snel itereert. Um, um, stel in een, een blue, uh, blue sky uh, scenario, uh, welke skills zou jij inhouden en welke skills zou je zeggen van god, dat zou ik eigenlijk op een flexibele uh, manier willen inrichten als je een, een B2B CMO zou zijn? Ja, ik denk wat, wat, wat een, van de allerbelangrijkste, een van de allerbelangrijkste dingen is, en dat is tegenwoordig trouwens, gaat dat eigenlijk al een stuk makkelijker, omdat het, ik zou zeggen, bijna by nature is. Maar waar wij zelf bij LinkedIn ook naar kijken, is mensen die een growth mindset hebben. Ja. En waarom is die growth mindset zo belangrijk? Voor mij is de kern van het hebben van een growth mindset is... Uh, niet dat kan niet of ik kan dat niet, maar het woordje nog hoort daarbij. Dat kan ik nog niet of we, ja. hè, dat kan de organisatie nog niet. Dus ja. instelling is uh, heel belangrijk. Um, dus dat, is, uh, uh, uh, dat staat voorop. En verder um, zou ik zeggen dat um, als je kijkt naar uh, de disciplines... Uh, uh, en dat heb ik volgens mij ook wel in je, in je uh, podcast voorbij horen komen... Um, is dat als je het hebt over wat ze dan zo mooi zeggen: growth hacking. Hè? Dus, dus op, op, op welke manier kan je uh, zeg maar je, je verschillende kanalen zeg maar, het meest optimaal inrichten? Ik zou een heel sterk team bouwen van een aantal kerndisciplines die echt belangrijk zijn voor uh, jouw organisatie. Dus wat bedoel ik dan? Bijvoorbeeld, ik denk dat het onontbeerlijk is om, om uh, mensen te hebben die vooral op creatief vlak maar met de technisch inhoudelijke kennis, hè, dus die twee wel gecombineerd, zeg maar, dus cre creativiteit en uh, techniek, om dat in-house te hebben. Dus dat ja. is heel belangrijk, omdat dat gaat over de vertaling van je waardepropositie uh, online. Ja. En dan denkende vanuit uh, het customer convenience pers uh, perspectief, dus op welke manier willen jouw potentiële klanten en jouw klanten met jou interacteren, dat als je dat in kaart brengt, hè, dat kan je best wel whiteboarden... dat je zegt, oké, okay, daar heb ik een aantal kerndisciplines. Dus op het moment dat dat uh, via social is... dan is dat een belangrijk uh, uh, onderdeel. Op het moment dat dat um, uh, via uh, de telefoon is... of via e mail marketing, uh, of misschien traditioneel... Hè, dat zijn een aantal van die kerndisciplines... Uh, die ik, die ik op, op dat vlak op zou zetten, omdat die heel erg uitgaan van... Zo willen kennelijk onze klanten met ons interacteren. Ja. En niet onbelangrijk, en dat zie je eigenlijk in vrijwel alle organisaties wel, maar je hebt zeker behoefte aan een aantal mensen op het gebied van data en insights. Dus ja. het, het, het echte verhaal het, hè, tussen wat mensen zeggen dat ze willen ja. en zeggen dat ze doen... Maar daadwerkelijk wat ze ook doen, euh, daar zit soms een heel groot gat. En ik ben ervan overtuigd dat de data heel vaak het echte antwoord geeft. Maar dan moeten we wel die mensen in huis hebben die ook kunnen laten zien op basis van die data. Hè, er zijn hele mooie voorbeelden van eh, nou, euh, grote eh, reissites die heel duidelijk via uh, wat ze dan noemen een coin flip. Die gaan niet een uur zitten vergaderen over het feit of een bepaald image werkt of dat een bepaalde kleur werkt. Hè, die zeggen gewoon, we doen een coinflip. 500 mensen krijgen de komende 10 minuten krijgen dit te zien. 500 andere mensen dat. Wat, ja. wat is uh, het interactieverschil, het conversieverschil, et cetera. En dat is ja. volledig geautomatiseerd. En dat vertelt het verhaal. Ja, um, dus ja. dus ik, denk, ik denk dat dat uh, um, zeg maar voor mij een aantal van die uh, bouwblokken zouden zijn. Ja, ja helder. Ja, ik had uh, een tijdje terug ook uh, pre-COVID wel uh, de CMO van Toei en die heeft precies dat model ook uh, inderdaad geïmplementeerd. Want het is voor hun gewoon cruciaal. Omdat natuurlijk die marges op dat product uh, relatief ja. uh, laag zijn. Dus dan moet je ook wel uh, dat neerzetten. Maar wat ik heel interessant vind, je, uh, Kijk, je hebt enerzijds gewoon skills. Maar anderzijds ook mindset. Hè, en een ja. uh, growth mindset. Um, heel belangrijk inderdaad. Uh, en wat ik ook um, um, ja, mooi vind. Is dat je eigenlijk in plaats van... Je big, uh, je big band waar ik net over had, dat we eigenlijk veel meer naar een soort van jazz trio gaan. Hè? Uh, van eigenlijk mensen die een soort van complementaire uh, instrumenten spelen. En die ook heel erg moeten improviseren. Hè? Dus het is niet alles van uh, music sheets afleveren, maar gewoon hè, een beetje flowen en op elkaar reageren. Wat dan maakt dat er een melodie ontstaat die, uh, die tot een... Nou, en, en in die analogie is het ook nog wel interessant om je te bedenken dat vaak de meest uh, briljante composities komen uit jam sessies. Ja. Um, en uh, die, die staan dus niet zomaar op papier. Die zijn gekomen. Hè, er zijn beroemde voorbeelden van de Rolling Stones en een aantal andere bands die eigenlijk uit hun ja. jam sessies, met name de nachtelijke jam sessies, waar de grootste hits uit naar voren komen. En dan kom ik gelijk op een belangrijk punt. Um, en daar heb ik ook meerdere marketeers over gehoord die zeggen, uh, wees niet bang om af en toe gewoon ook te doen. Doe ja. dingen, zet, ja. zet daar, zet daar wat, wat resources achter, wat geld achter, want ja. op het meest minimale niveau ga je dingen leren. He, dat moet ja. je natuurlijk wel borgen, maar dat is, dat is, ja, dat is soms heel verpand Dus wat je dan ziet is dat... Op het moment dat je misschien iets voor het eerst doet. Ja, je kan daar heel lang over vergaderen met z'n allen. En dan ga je het doen. En dan moet het ook in één keer lukken. Ja, er zijn steeds moeilijk. meer bedrijven die zeggen. Wij creëren een soort uh, uh, zandbak. Zal ik maar even ja. zeggen. Uh, ja. In die zandbak, daar allokeren wij budget voor elk kwartaal. En ja. wij, gaan, wij, wij gaan kijken of binnen die, binnen die zandbak. Waar, waarin we gewoon spelen. Of daar dingen uitkomen die we later eventueel zouden kunnen opschalen. En dat is gewoon door te doen. Ja. Um, en dat is dus, uh, an uh, analoog naar uh, wat ik net zei, de jam sessie, is Ja, dat moet je dus ook gewoon af en toe doen. Ja, ja, ja veel fast en veel forward, zeggen uh, ze dat in uh, Silicon Valley. Ja, en dat, en dat, loopt, dat is niet vanwege de moderniteit daarvan, maar dat betekent, ja, je kan daar natuurlijk, je kan heel lang praten over, ja, wat, wat zou een bepaalde videoserie doen voor uh, uh, onze audience of et uh, et cetera. Et cetera. Uh, maar je kan het ook gewoon doen. Zeggen. Ja, absoluut. En dat is denk ik ook het leuke van hoe we nu kunnen werken. Dat je niet meer in die ellenlange vergadering hoeft te zitten. Met uh, 28 mensen moet gaan uh, uh, ja, stakeholder management doen. Maar nu dat je inderdaad gewoon uh, met een kleinere groep met mandaat en met data. Ja, dan, dan kom je er voor zelf uit. Waardoor je veel meer tijd hebt om te doen en te leren. Ja, uh, ja. dat is misschien ook een goed bruggetje naar uh, nog een vraag. Hè? Een beetje brede vraag ook. Uh -huh. uh, maar we horen natuurlijk heel veel over de future of work. Hè? En zitten we zitten, nou zijn ja. we eigenlijk al in een soort van... Uh, uh, geparachuteerd uh, door COVID. He, er is nu uh, nu ja. is Nederland uh, weer, uh, weer open. Uh, we mogen weer naar kantoor. Uh, nou, mensen zijn echt helemaal blij dat je weer kan netwerken en met uh, fysiek ook bij elkaar kan komen. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen die zeggen, nou, ik ga echt niet vijf dagen per week nog op kantoor zitten. Uh, ja. Ik wil een hybride model. Nou, dat is één, één, één facet hè, van, uh, van, dat, uh, van de Future of Work. Maar de Future of Work is natuurlijk ook... Ja, veel meer gaan kijken naar, naar hoe werk je met elkaar en hoe voel je waarde met elkaar toe. En, en, en wat is dan de rol van offline en online? Uh, hoe kom je dat bij elkaar? Dus ik ben even benieuwd, omdat je natuurlijk heel erg in die online wereld ziet, uh, die natuurlijk enorm uh, geaccelereerd is de afgelopen tijd. Um, hoe zie jij zeg maar um, aankomende nou, 6 tot 12 maanden voor je, uh, wat betreft de, de future of work uh, ja, in Nederland? Ja, er zijn, er zijn dus, uh, uh, daar verschijnt trouwens best veel content over de laatste tijd, omdat iedereen een beetje zoekende is van hoe ga ik dat, dat inrichten. En uh, nou, uh, uh, uh, het zal je niet verbazen dat wij natuurlijk wat dat betreft al behoorlijk ver waren, gewoon als digitaal bedrijf, uh, uh, Komende vanuit Silicon Valley, waar het al heel normaal was, om te werken, hè, onafhankelijk van tijd en, en plaats, maar je kan je voorstellen dat een heel groot deel van de bedrijven echt wel een transformatie hebben doormaken. Ik ken verhalen ja. van organisaties waar letterlijk zeggen en schrijven eh, tot het moment dat uh, uh, COVID uh, kwam, um, uh, eigenlijk niemand van kantoor uh, bij de informatie kon vanuit huis. Daarvoor moesten zij echt op kantoor gaan. Ja. Dat kan ja, niet vertellen, maar dat gebeurt. Ja. Um, dus dat is, een, dat is een enorme struggle. Ik denk dat, dat er een paar dingen zijn die, um, um, die daarin belangrijk zijn. Wat wij zien is dat de, de connectie dus tussen mensen, wij zijn als mensen zijn we sociale dieren. Uh, dus um, ik ben er absoluut van overtuigd dat uh, het, het kantoor of de plek waar je samenkomt, die blijft. En uh, dat heeft alles te maken met. Uh, zoals uh, Simon Sinek uh, laatst heel mooi zei, zei, op kantoor gebeuren de mooiste dingen tussen de meetings door. Hè? Dus uh, op het moment, en dat is ook wel hè, de toevalligheid, serendipity noemen ze dat wel. Hè? Ja. Dus je loopt door kantoor, je komt iemand tegen, zegt hoe gaat het met jou? Ja, eigenlijk wel, uh, wel goed, maar ik ben wel bezig ja. met dit en dit en er ontstaat een gesprek, naar, nou, et, et cetera. Ja, absoluut. Het ja. is dus, dus niet heel duidelijk, en dat zie je ook bij ons bedrijf, dat mensen als nummer één reden die ze zeggen, waarom willen zij terug? Naar een plek waar ze samenkomen. Dat is vanwege die interactie en die sociale component. Dus dat vinden ze uh, heel belangrijk. Tegelijkertijd ja. zeggen ze. Nou, deze hele uh, transformatie heeft me eigenlijk ook geleerd. Hoe fijn het is om bij focuswerk niet afgeleid te zijn. Ja. Dus om heel duidelijk thuis te werken. Uh, op bepaalde momenten. Misschien twee van de drie dagen. Waarin ik. En uh, virtueel meetings kan doen, maar ook gewoon vooral aan de stukken kan werken waar ik aan moet werken. Want als ik heel eerlijk ben, wat ik in, de, wat ik in het verleden deed, was. Ik stond s'morgens een uur in de file naar kantoor. Dan kwam ik binnen en dan haalde ik koffie. Dan had ik een praatje pot. En dan ging ik een eerste twee uur ging ik mijn e-mail zitten doen. Ja. Uh, daarna had ik misschien één of twee uh, uh, meetings. Uh, soms, ja. was ik, soms was ik door uh, uh, weer wat opstopping drie kwartier onderweg om bij een klant aan tafel te zitten. Daar zaten we dan een uur en dan moest ik weer drie kwartier en dan moest ik bepalen ga ik dan terug naar kantoor of gelijk door naar huis. Terwijl die klant misschien ook wel denkt van nou, dit, dit kan ook via een Zoom call of via een, een Teams call. Um, je ziet dat, dat mensen dat ook wel weer uh, fijn vinden. Dus dat is eigenlijk als je het hebt over naar kantoor. Als je het hebt over waar we ons gesprek mee begonnen. In de toegankelijkheid van wereldwijd talent is er ook iets heel interessants gebeurd. Namelijk deze pandemie heeft ons geleerd dat als je talent zoekt voor je organisatie op een bepaald aspect. Dan heb je nu meer dan ooit de kans om die te sourcen. ...volledig buiten wat ze vroeger de standplaats noemden. Ja, absoluut. Omdat, omdat die standplaats... ...nou wil ik niet zeggen dat het in één keer zomaar is... ...dat je vanuit de hele wereld allemaal mensen in een team... ...want nogmaals, die mensen moeten ook af en toe samen kunnen komen... ...maar op een, op een wat kleiner microniveau... Hè, ...en dat laat bijvoorbeeld de huizenmarkt zien... ...in markten die traditioneel helemaal niet zo in trek waren... Zie je ja. dus dat mensen nu hè, bijvoorbeeld buiten de randstedelijke omgeving... ...op zoek gaan naar huizen omdat ze of daar al wonen en waarvoor zeiden ze van ja, hè, woon je in Groningen, kan ik dan eigenlijk wel in Amsterdam bij een marketingorganisatie uh, werken? Nou, ik durf best te zeggen dat voorheen was het antwoord misschien meteen nee. Hè? Want ja, hoe ga je dat doen met je dagelijkse reizen? En wat je nu ziet, en dat is heel goed nieuws, want we hebben al een schaarste aan talent. Maar wat je dus nu ziet is dat die pool enorm verbreed wordt, want doet ja. het doet eigenlijk niet meer zo toe waar je in Nederland uh, uh, woont, hè? gezien het werk wat je doet. En sterker nog, dan is Nederland ook nog klein genoeg om te zeggen van, ja, die, die twee of drie dagen dat ik wel op kantoor ben, kan ik met ja. alle flexibiliteit, kan ik daar prima komen. Dus dat ja, met net in, hè, Want uh, je hebt gewoon niet dat de commuting time niet meer en, uh, ja. en je hebt ook gewoon in de kennis economie wat natuurlijk. Het grote deel is ook van hoe LinkedIn wordt gezet. Dat zijn toch allemaal white-collar workers. Ja, dan gaat uiteindelijk je creativiteit en je productiviteit heeft ook gewoon met je well-being te maken. En als jij 10, 12 uur per week gewoon in een auto zit, in een file, nou, daar word je niet zo blij van. En, en uh... vergis je niet, hè? als je kijkt naar de freelancers, die geluiden hoor ik ook. Die freelancers die zeiden, nou, om heel eerlijk te zijn, ik was voorheen heel veel reistijd kwijt. Ja, het, het geven van advies, het doen van coaching sessions of ja. one-to-many sessions. Maar... Ja. Ik, ik ben het nu eens aan mijn klanten gaan vragen. En er zijn klanten bij die zeggen, nou, om heel eerlijk te zijn... Uh, uh, een aantal van die onderdelen, of misschien wel het onderdeel... mag je wat mij betreft ook gewoon virtueel doen. Dus je ja, ziet ook, dat... Bij het, het bij, bij merendeel van onze klanten, dat hybride is gewoon de default. Ik moet zeggen, dat was eigenlijk al voor COVID. Dat mensen ook wel begrijpen van je talentpool is gewoon uh, breder. Uh, en, en het is ook gewoon effectiever. Uh, dus wat mij betreft zie je dat nu ook terugkomen bij... Nou ja, gewoon de, de vaste medewerkers. Um, maar precies wat je ook zegt: uh, ja, die, die, die competenties uh, uh, kun je ja, wereldwijd uh, eraan gaan halen. De challenge daarbij is wel dat natuurlijk de culture-fit belangrijk is. Um, hè, dus, uh, nou, vooral bij marketing zie je ook wel, en daarom heeft Helma een, een local uh, community gebouwd van freelancers omdat je toch, um, ja, om het merk echt goed te begrijpen, is toch hè, begrijpen van wat is de cultuur, spreek je de taal, uh, begrijp je ook wat er in het nieuws gebeurt. Juist omdat het natuurlijk always on is, uh, is het toch wel prettig als je met mensen uh, kunt werken die dat begrijpt. Maar er zijn ook zat mensen, vooral pre-covid, die dan zeggen, hey, ik ben zo'n digital nomad, waar jij het net ook eerder over had. Uh, ja, ik kan niet zo goed uh, in Portugal gaan zitten, uh, want uh, uh, ja, daar heb ik gewoon een higher quality of life. Ja. Uh, en ik relatief in dezelfde tijdzone. Ik begrijp toch wel het land en de cultuur. Uh, dus het is een hele profound change die we nu in, in het werk zien. Uh, wat denk ja. ik uh, enorm uh, bijdraagt aan uh, naar de health en happiness. Ja. En ook de wealth denk ik wel van, uh, van mensen. Omdat je gewoon ja. ook ja, een soort van kostenarbitrage kan doen. Van Ik, haal mijn, uh, ik doe mijn werk in, in hoge loonlanden, maar ik woon in een omgeving waar misschien het kostenniveau gewoon wat lager ligt dan in de Randstad. Maar ja. het renten te verhuizen of zelfs naar ja. Portugal te verhuizen. Dus maar nogmaals, heel... ik, denk, ik denk zelfs hoor, dat al binnen Nederland dat al een heel groot verschil maakt. Omdat mensen ja. heel anders na gaan denken over hoe ze hun werk inrichten. En soms is het het waard om uh, zeg maar anderhalf uur of een uur misschien te reizen om bij die klant, want die sessie is heel belangrijk en daarbij wil je elkaar zien. Maar ja. nu zie je, en dat gebeurde voorheen natuurlijk een stuk minder, zeg je. Maar er zijn ook momenten dat je zegt, joh, laten we even op deze manier overleggen. Want in een 10, 20 minuten hebben we dan de zaken afgetikt die we wilden aftikken met elkaar en ja. kunnen we weer door. Nou, ik denk dat dat dus, uiteindelijk gaat zich dat wel uh, uh, in de praktijk uh, laten zien. Ja, ja. Nog even een vraag ook over networking. Hè? Want het, uh, we hadden ook uh, ter voorbereiding van, uh, van deze podcast, uh, hebben we ook op onze LinkedIn-pagina van Maas uh, een aantal vragen gesteld hè, van... Ja. Uh, daar wil je graag dat, dat Marcel over spreekt. En uh, ja, heel veel mensen willen toch wel weten van de rol van LinkedIn in het networking. Want enerzijds zag je ook wel tijdens corona hè, de enorme rise en misschien nu ook wel een beetje de vol van Clubhouse. Hè, toch de behoefte voor mensen om, om bij elkaar te komen en heel laagdrempelig uh, uh, ja gewoon over allerlei onderwerpen, heel veel werkgerelateerde onderwerpen te praten. Dat is natuurlijk een deel van, van netwerken. En je ziet op LinkedIn, is het toch vaak een beetje asynchroon netwerken. Ik stel een post en dan kijk ik wat ik terugkrijg. Is dus niet altijd vaak real time. Um, ja. hoe, zie, hoe zie je zelf, zeg, de rol van LinkedIn in, in de noodzaak om te netwerken? Want ik denk wat je terecht zegt, mensen willen ook gewoon fysiek bij elkaar zijn. Dus anderhalf uur ergens naartoe rijden is de moeite waard. Maar als je dat één keer in de twee, drie maanden doet, dan wil je natuurlijk een soort van, uh, ja, dat, dat vast laten houden. Zijn er bepaalde ontwikkelingen binnen het LinkedIn platform die toch die behoefte tot te netwerken en met elkaar te delen, uh, uh, ja, misschien binnenkort gelanceerd worden of misschien meer aandacht gaan krijgen? Nou, um, uh, dat is grappig dat je het zegt, want één van de zaken die versneld is uitgerold op LinkedIn is uh, LinkedIn Events. Uh, hmm. Dat is een tool uh, waar, waarmee je dus heel duidelijk, zeg maar, de meetings die je normaal in person had, nu uh, uh, zeg maar als event op LinkedIn kan aanmaken. En wat, wat we dus zagen, ja. <coughs> inmiddels uh, hebben, hebben geloof ik al zo'n 30, 40 miljoen mensen... <coughs> hebben een uh, LinkedIn-event uh, bijgewoond wat aangemaakt is door een, uh, door een bedrijf. Um, het grote voordeel uh, daarvan is, als je kijkt naar een van de allerbelangrijkste redenen... waarom mensen uh, netwerken en naar een, naar een e event gaan... is omdat ze in contact willen komen met andere mensen die daar komen. Uh, ja. en, en de feature die we hebben ontwikkeld met LinkedIn events, waarbij je dus dat, dat event hè, kan koppelen aan een, aan een livestream of een webinar of et cetera, is dat je natuurlijk heel dicht zit op je netwerk qua invites en je kan ook zien wie daar is, et cetera, et cetera. Ja, ja. Uh, hou me ten goede, we hadden het net over de toevalligheid, hè, de serendipity. Ja, natuurlijk, uh, dat is super belangrijk en daarom komt dat ook terug. Mensen gaan ook naar netwerkevenementen, uh, omdat ze daar verrast willen worden. Mensen tegen willen komen die ze misschien niet op de gastenlijst zagen. Uh, toevallige ontmoetingen, uh, nou, de hele dynamiek van bij elkaar zijn. Je ziet ook, ik zie nu al op LinkedIn dat mensen de eerste foto's en video's plaatsen voor een soort ja, herwaardering van het event. zou ik maar even uh, uh, zeggen. Maar, ja. uh, ja. maar de rol die wij daarin spelen, die, die, die is eigenlijk niet, niet heel veel anders geworden als omdat wij... Als platform, eh, eh, zeg maar, nog steeds proberen zo goed eh, als dat kan, zeg maar, die mensen met elkaar te verbinden. Zodat we, zoals ik net al zei, succesvol en productiever worden. Eh, dus samen op datzelfde spoor kunnen zetten. En eh, ja, wat je voorheen zag, is dat organisaties dan soms LinkedIn inzetten. zodat je je heel makkelijk kon inschrijven via LinkedIn op een event. Ja. Zodat er gelijk wat profielgegevens meekwamen. Ja. En we een aantal ja. dingen, zeg maar, on-event hadden. Tegenwoordig zie je dat mocht je daarvoor kiezen en dat is al die, die, die tooling die we hebben uitgerold is dat eh, zowel pre on als post event zeg maar je ook zo'n user flow kan maken uh, uh, op ons platform en met, met nog één groot uh, uh, voordeel en dat horen we dus terug van klanten die zeggen eigenlijk in het verleden uh, en dan heb ik, heb ik het met name over dat hybride model in het verleden. Werd mijn event werd eigenlijk gelimiteerd tot de capaciteit die ik aankom in de fysieke wereld. Dus dat betekent, ik kon een event organiseren en ik kon 400 mensen in een theater ontvangen. En dus maakten we een soort selectie van wie kunnen daarheen komen. Hè? Dus welke mensen willen wij daar in de zaal hebben? Maar die hebben gemerkt, eigenlijk ook als onderdeel van die ja, een beetje geforceerde digitale transformatie, dat uh, eigenlijk dat helemaal niet meer geldt. En sterker nog, er kwamen allerlei mensen op het uh, uh, event af... en misschien waren het er wel twee of drie keer zoveel... waarvan zij zeiden... oh, we wisten helemaal niet dat er zoveel andere doelgroepen... ook nog geïnteresseerd uh, waren. En sterker nog, doordat we dat via LinkedIn hebben georganiseerd... hebben we ook nog eens een keer een heel goed profiel gekregen... van die, uh, van die mensen om uh, zeg maar de volgende stappen op te nemen. En we hebben een opname van het event... dus we kunnen ook nog stukjes... Uh, van, van wat we daar op, op het podium hebben gepresenteerd, als kleine snippets... eigenlijk weer herverpakken als content... die we zo ja. af en toe weer op social media kunnen gebruiken. Dus, ja, absoluut. Ja, ja, ja, en ik denk aanvullend op wat je heel terecht zegt... is ook nog het feit dat je... Uh, in digitale events is er veel meer ruimte voor interactie. Want wat je wel vaak ziet in die grote events en ook die grote conferences... is het heel erg zenden. Uh, en eigenlijk, vind ik persoonlijk, past het niet meer zo heel erg in de tijd van nu... Uh, je moet toch een wat opere mindset hebben, doordat hey, iedereen die geïnteresseerd is in je onderwerp, die misschien nog geen klant is of niet bij ja. uh, een bij bedrijf werkt, maar toch denk nou, ik vind dat een interessant onderwerp en die dan ook gewoon participeert in de discussie, goede vragen stelt, um, um, um, waardoor je er ook meer uithaalt, denk ik, waardoor je ook de rol van nou ja, uh, participant veel actiever maakt uh, ja. en dat past denk ik ook wel heel erg in het nu. En, en niet, niet, niet onbelangrijk, hè? dus uh, je, je stelt ook mensen in staat om eigenlijk op een veel makkelijker manier dat ook in te passen, hè, als ze dat gikt, vandaar dat hybride model, om te zeggen van nou, uh, het, lukte mij, het zal me zeker niet lus, uh, lukken om naar Assen te reizen, of naar Zwolle, of naar Hilversum, hè? Ja. maar wat me wel lukt, is om de keynotes morgens mee te pakken, en smiddags uh, de breakout sessie, uh, die gaat over dit en dit onderwerp. En dat ja, is natuurlijk iets waar voorheen uh, uh, ja, zeg maar toch wel anders over nagedacht. Je had toch het gevoel dat ja, het was eigenlijk een beetje binair. Je was erbij of je ja. was er niet bij. Ja, precies, precies. Dus uh, mooie ontwikkelingen. Ja. Um, Hé hey Marcel, um, ja, ik heb nog een heel veel vragen, maar ik ga, ik ga je nog eentje stellen. Ja. Um, uh, want ik, ik proef heel erg uit je profiel. Je, ben, je hebt een soort van lifelong learning uh, attitude. Want je hebt over Simon Sinek, Drucker. Ja. Uh, hey, je, je, je laat je volgens mij ook heel erg inspireren voor wat er in Amerika gebeurt. Of buiten Nederland in ieder geval. Um, en wat je ook ziet uh, binnen marketers is natuurlijk... Uh, Um, ja, lifelong learning is gewoon eigenlijk uh, instrumenteel om een goede carrière te maken. Dus het maakt niet uit of je LinkedIn baas bent of je bent CMO bij een groot ja. bedrijf. Uh, je moet je eigenlijk toch best heel nederig als, als student nog steeds opstellen om, om ook nog relevant te blijven. Ja. Uh, dus dat is ook echt wel anders. Heb jij zo een paar tips over nou ja, boeken, cursussen, podcast, uh, um, Ook misschien iets wat niet werkgerelateerd is waarvan je zegt... Goh, dit raad ik aan voor de ambitieuze marketeer. Uh, of die nou uh, 60 is of 20. Um, maar wat, uh, wat raad je aan? Uh, ja, het kan ook bijna niet anders, maar dat is ook echt zo. Uh, mijn, mijn, mijn absolute tip uh, qua podcast, die heel erg zeg maar, op dit vlak ligt, is uh, Masters of Scale van Reed Hoffman. Dus Reed ja, Hoffman ja. is onze ja. founder. Ja. Um, ik weet niet of... Uh, jij kent het, maar ik weet niet Ja, of... ik, ken, uh, ik, ken het ook. ik ken de podcast ook. Ja, ja. top. Nou, het is echt een kijkje in de keuken van bedrijven als Netflix, Airbnb, Starbucks, etc. Heel vaak marketing, growth hacking georiënteerd. De fases waar die bedrijven doorheen gaan. Het is, het is echt... Super interessant om, uh, om die podcast uh, te luisteren. Dus dat is een, uh, een absolute tip. Kijk, we hebben één heel groot voordeel uh, tegenwoordig ten opzichte van vroeger. Is dat alles is digitaal geworden. Dus alles is ook vrij snel uh, te vinden, zal ik maar even zeggen. Dus, ja. Maar wat er eigenlijk in de basis daarvan uh, moet liggen is. Eigenlijk een constante nieuwsgierigheid naar uh, uh, wat is dit? Waar komt dit vandaan? Waar gaat dit heen? Waarom is dit interessant? Etcetera. En daar bedoel ik, en, en, en daar bedoel ik mee en dat is eigenlijk iets wat ik zeg maar uh, ja, misschien wel een beetje van nature in me heb. Ik wil, ik wil weten hoe het zit of ik wil in ieder geval zelf geprobeerd hebben om te kijken van hoe werkt dit? Uh, ja. dus je gaf net het voorbeeldje van uh, van Clubhouse uh, bijvoorbeeld. Uh, kijk, het, het, het interessante is, en nu is het dit platform... maar er zijn heel veel platformen eigenlijk al geweest in het verleden... en er komen er nog steeds nieuwe bij. En mijn tip is eigenlijk altijd... zorg ervoor dat je nooit afhaakt. Dus installeer het. Ja. Doe het. Dus praat er niet over, maar ga het doen. Ja. Um, want zodra je het gaat doen, ga je er überhaupt altijd wel iets van leren. En ik ken genoeg mensen die op een gegeven moment zeggen... He, dan zeg jij misschien tegen iemand, nou er is nu zoiets leuks, hiermee kan je, et cetera. En dan zegt iemand, ja nou uh, ik heb het eerste scherm van mijn, nou eerste, misschien wel de eerste drie schermen van mijn telefoon al helemaal vol staan. Ik ga ja. niet weer een app uh, uh, downloaden. Dus ja. dat is absoluut tip nummer twee. Uh, ja en het zal je niet verbazen, ik word op, uh, op heel veel uh, onderwerpen, word ik getriggerd. Uh, en dat, ik doe dat natuurlijk vanwege mijn werk... maar ik weet zeker dat dat voor heel veel mensen tegenwoordig geldt. Ik denk dat als jij elke dag een kwartiertje... door je linkedin feed scrolt... Ja. dat er zoveel aanknopingspunten zijn... op basis van jouw profiel versus je connecties, et cetera... dat dat ja. eigenlijk ook een soort van constant uh, uh, learning klikkelt. Uh, dus ja. uh, uh, absoluut ook een tip om dat in een soort van dagelijks gebruik... van hey, what's going on? Wij proberen dat met wat signals te doen... Maar zelfs ja. als je die signals niet hebt, weet ik zeker dat er dingen voorbij komen die, uh, en dat hoor ik eigenlijk alleen maar meer en meer, omdat steeds meer organisaties het belang daarvan beginnen te zien, dat je op allerlei ideeën en inspiratie komt. En dan is natuurlijk de next step, is ook even je erin verdiepen en zeggen, oké, okay, maar hoe zit het dan precies? Uh, ja, en dat is dus ook een tip. Ja, nou, geweldige informatie overloot. Ik zit echt een beetje achterover te leunen van. Oké, okay, lifelong learning, veel enthousiasme. Uh, en vooral ook uh, nou ja, op een plek staan die, die meer dan ooit midden in de maatschappij staat. In ieder geval in de werkende maatschappij. Ja, en dankjewel, uh, Marcel, voor uh, veel openheid, uh, veel eerlijkheid en, uh, en vooral veel. Uh, nou ja, betrokkenheid denk ik bij wat je doet dagelijks. Um, dus dank je wel daarvoor. Ja, dank je wel Louise voor de uitnodiging. Ik heb het uh, als heel leuk ervaren. Dank je wel. Super. Um, en uh, nou ja, goed, als mensen willen connecten dan uh, kunnen ze uiteraard een, een LinkedIn-verzoek naar jou sturen. Of zeg je van nou, uh, volg me maar even, want ik vind het ook heel leuk om, uh, om eerst te delen. Nee, uh, dus uh, uh, zoals ze zullen zien op mijn profiel staat de volgknop uh, prominent. Maar absoluut, ja. en we hadden het net over de context, hè? dus op het moment dat mensen uh, connectieverzoek sturen, maar ze zeggen, ja, ik heb de podcast uh, uh, beluisterd of ik heb uh, gekeken, dan snap ik ja. in de context en uh, helemaal prima natuurlijk. Ja, absoluut. Hé, hey, hartelijk dank en uh, we houden contact. Graag gedaan. Op LinkedIn. Ja, dag.